Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Tijdens het eindexamen geschiedenis zul je net als bij iedere geschiedenistoets veel met bronnen moeten werken. Die heb je vaak nodig om een antwoord te verduidelijken of om iets te verklaren uit de leerstof. Maar soms moet je ook naar de bron zelf kijken en dan kijk je bijvoorbeeld naar de bruikbaarheid van een bron. En dat is iets wat veel leerlingen lastig vinden. En daarom komt dat in deze video nog even aan bod. Want hoe bepaal je dan eigenlijk de bruikbaarheid van een bron en wat wordt er eigenlijk precies mee bedoeld? Nou ja, om met dat laatste te beginnen, uh, eigenlijk komt er heel simpel op neer, je hebt een bepaalde vraag waar je een antwoord op wil hebben, en je vraagt je af of je de bron die je hebt of je die daarvoor kunt gebruiken of die jou helpt om daar een goed antwoord op te krijgen. Bruikbaarheid van bronnen is dus de vraag of je de informatie in een bron kunt gebruiken om een antwoord te krijgen op een onderzoeksvraag. En zoals gezegd komt dat regelmatig voor op het eindexamen. Hier hebben we een voorbeeld van een vraag uit het eindexamen van 2018. Dit was vraag 12. En uh, zeven vragen verderop, vraag 19, zie je nog zo'n soort vraag. Ieder jaar zit er wel één of twee keer in. En daarom is het wel even goed om daarbij stil te staan van wat dat nu precies is, hoe je dat kunt bepalen, die bruikbaarheid. En dan moet je eigenlijk op drie dingen letten zijn: drie punten van belang. Ten eerste is dat de onderzoeksvraag, die moet er zijn. Nou ja, als we naar deze twee vragen kijken dan zie je al dat bij die vraag 12, dat daar in de vraag zelf twee onderzoeksvragen gegeven worden en dat jij dus moet bepalen bij welke onderzoeksvraag die bron het beste past. En bij die vraag 19 zie je dat er al een onderzoeksvraag in de vraag is gegeven, je doet namelijk onderzoek naar de buitenlandse politiek van Hitler in 1938. Oké, okay, dus de bruikbaarheid van een bron bepalen hangt af van de onderzoeksvraag.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 Het fijne is dat op het eindexamen dat je altijd al een bepaalde richting in wordt gedreven. Dus om maar eens even een voorbeeld erbij te pakken van zo'n examenvraag die we net al zagen staan uit dat eindexamen van 2018. Uh, dan zien we hier die vraag 19. En dan pakken we weer de onderzoeksvraag erbij: Een historicus doet onderzoek naar de buitenlandse politiek van Hitler in 1938. Oké. Okay. Daar gaan we onderzoek naar doen. Maar nu is het mooie, we moeten nog helemaal niet naar die bron gaan kijken, eerst de vraag eens verder goed lezen. Wat staat er namelijk vervolgens? Hij vindt deze bron en concludeert dat deze bron betrouwbare informatie bevat voor zijn onderzoek. Aha, dus de vraag zegt al, de bron is betrouwbaar. En eigenlijk moet jij alleen nog maar uitleggen waarom die dan betrouwbaar is. En daar wordt ook nog een hint over gegeven, want dat staat er in die laatste zin. Je moet een argument geven vanuit de achtergrond, vanuit de aard van de bron. Wat voor soort bron is het? En dan is het mooie, dan hoef je eigenlijk niet eens meer die hele tekst van die bron te lezen, want dan hoef je alleen maar naar de inleiding erboven boven te kijken. En wat staat daar? Daar staat dat het verslag is van een geheime bespreking. Oh, een geheime bespreking, niet openbaar dus. En ja, je kunt er dus eigenlijk wel van uitgaan dat er uh, voor Hitler dus geen reden is geweest om uh, bepaalde zaken niet te zeggen. of zo, Het was een geheime bespreking, dus, dus waarom zou die dingen achterhouden? Dat kan juist heel vrij uitspreken. Dus dat is een argument wat pleit voor de betrouwbaarheid van deze bron, voor jouw onderzoek naar de buitenlandse politiek van Hitler in 1938. Wil je hier een beetje mee gaan oefenen, dan zijn er een aantal mooie examenvragen die je kunt doen. Ik heb even naar de examens van de laatste drie jaar gekeken. En dan staat er bijvoorbeeld dus nog die andere opgave in 2018, hè, die we straks ook al zagen. Daar kun je mee in de slag. Of je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar het eindexamen van 2019, opgave 19. Is ook een vraag die gaat over de bruikbaarheid van bronnen. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien lastig, maar als je jezelf er een beetje in oefent, dan komt dat helemaal goed. Ik wens je heel veel succes.